Welkom bij deze nieuwe video Vandaag gaan we een flow maken waarmee we lampen kunnen laten knipperen Voor bijvoorbeeld je inbraakalarm Mocht er een alarm komen dan gaan de lampen knipperen Nou weet ik dat de Philips Hue lampen die hebben een kaart Of twee kaarten waar je kan zeggen laat de lamp kort knipperen of laat de lamp lang knipperen de langste versie is nog niet heel lang en die stopt ook weer. Maar vandaag gaan we een flow maken waar we de lampen net zo lang kunnen laten knipperen als dat jij wilt. Oké, okay. ik heb deze flow al eventjes een naam gegeven. Dus we kunnen gaan beginnen in de als kolom. En in de als kolom zoek ik de kaart op. Deze flow is gestart. Dan gaan we door met de N-kolom. In de N-kolom gaan we een kaart toevoegen. Dat is de logica kaart. Is gelijk aan ja. Voor deze kaart moet je eventjes een aparte uh, variabele maken. En uh, dat kan met Logic. Dat Kan met uh, de logica van Homey zelf. Ik gebruik nu de logica in Homey zelf. En uh, daar moet je een ja-nee-variabele aan maken. Als je dat gedaan hebt, dan kan je die in de m-kolom selecteren. En dan kunnen we door naar de dan-kolom. In de dan-kolom gaan we een lamp opzoeken. En dan kies ik de kaart schakel aan of uit. Dan klik ik op save. En dan gaan we door met de dan kolom. Want in de dan kolom gaan we de kaart toevoegen start een flow. Dan haal ik die even weg. En dan staat hier start and flow. En nu ga je de flow opzoeken waar je niet mee bezig bent. Dus we gaan de flow knipperen opzoeken. Dan zetten we bij deze kaart nog een delay. En dan zetten we een delay van 1 seconde. Dan klikken we op save. En nu hebben we een flow gemaakt die een lamp laat knipperen. Als deze flow gestart is. En de logica variabele is, uh, is waar gaat. Ja. Mocht je nou uh, Philips Hue lamp hebben, dan kan je ook alle, ruim alle ruimtes of alle lampen uh, laten knipperen. En dat ga ik nu eventjes laten zien. Daarvoor gaan we deze kaart eventjes verwijderen. En dan gaan we een nieuwe kaart toevoegen. Zoeken we even hier op en zeggen we zet alle lampen aan in een ruimte. Gaan we lampen zoeken zeggen we alle lampen. Dan gaan we nog een kaart toevoegen en dat is zet alle lampen uit in een ruimte. Dan zeggen we hier weer alle lampen, alleen op deze kaart gaan we een delay zetten. En dan zetten we een delay van 1 seconde. gaan we de Start Flow kaart, gaan we even aanpassen en dan zeggen we Delay is 2 seconden. Klikken we nu op Save en nu zullen alle lampen aan en uit gaan mocht deze flow gestart zijn en alarm variabel is. Uh, ja. Vond je dit nou een leuke video doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren en dan uh, zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.